Een handige functie binnen Gmail is dat je e-mails later kunt versturen. Nou, als je in Gmail een mail opstelt, zoals ik nu doe, en bij verzenden op het pijltje rechts klikt, heb je de optie om het verzenden in te plannen. Zodra je daarop klikt, wordt je drie datums voorgesteld, of kun je zelf een datum en tijd selecteren, zoals maandag 19 april, om 8:30. uur Nou, wat er dan gebeurt, is dat Gmail dit bericht automatisch gaat versturen op die maandag. Nou, dat is hartstikke handig natuurlijk. Via het kopje gepland, hier in de linker zijbalk, kun je de mail bekijken en dan zie je nogmaals dat die dus ingepland staat. Via deze knop kun je het verzenden annuleren en op dat moment komt het bericht weer in de status concept te staan. Nou, Je kan de mail dan aanpassen, opnieuw versturen of weggooien via deze knop. En dat is hoe je binnen Gmail e-mails later verstuurt.